Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik heb dit filmpje een paar dagen geleden opgenomen en bij het bewerken kom ik erachter dat er helemaal geen geluid bij zat. Dus ik doe nu achteraf inspreken van wat ik toen gezegd heb of denk gezegd te hebben. Het gaat er in ieder geval over. Ik heb hier een uh, IBT2, uh, een H-bridge, uh, feitelijk een versterker die ik uh, aangesloten uh, wilde hebben uh, voor de aansturing van mijn treinen. Op mijn werkbank gebruik ik daar dit Motor shield voor, samen met een uh, Arduino. Die werd eerst gevoed door een uh, flinke voeding. Uh, en, uh, ik geloof dat ik die hier nu bij ga pakken. Ja, deze voeding. Uh, 18 volt, 6.7 watt. Nee, 6.7 ampère. En ik ben omgeswitcht naar een uh, kleine voeding van 18 volt. Die ik hier gewoon op mijn werkbank gebruik. Nou, Dit is geen echte Arduino, dit is een uh, orange pie. Um, doet hetzelfde. Uh, deze heeft een belasting van uh, 2 watt, nou, daar zat dus die flinke voeding van, uh, of 2 watt, 2 ampère. Daar zat dus die flinke voeding aan vast van 6 ampère. De uh, Arduino in dit geval genereert het signaal en geeft dat door een motorschild. Het motorschild uh, krijgt de signalen door die draadjes die ik hier nu aanwijs en versterkt dat zet dat vervolgens op uh, de uh, plug die uh, die ik hier, nee, die andere, die ja, op die plug. Eén uh, kanaal is uh, voor het programmeren, het andere kanaal is om te rijden. Nou, die plug die uh, past op een paar andere pluggen die ik hier heb liggen. Die ik dan weer aansluit op mijn, uh, mijn rail. Kijk, daar komen de pluggen al aan. Deze hier, kijk. nou, Die kan ik hier mooi aansluiten en dan heb ik mijn twee uh, sporen los. En die kan ik dan weer daar zit nog even een restje van iets anders aan, van een ander experiment, maar die kan ik dus op mijn uh, rollenbank aansluiten. En zo kan ik wisselen tussen programmeerspoor of rijspoor en kan ik alles gaan testen. Dat is mijn huidige opzet. En die werkt prima. Alleen niet echt om een grote baan aan te sturen. Nou. Ik heb hier waarschijnlijk nog een heel verhaal gehouden. En ik... Ik weet niet meer wat ik nu aan het zeggen ben. Dat is het leuke van achteraf inspreken. Ik zou zeggen, kom op jongen, recht met dat ding. Ik ben uh, in de tussentijd uh, bezig geweest met mijn nieuwe opzet. Ja, ik moet het natuurlijk wel aansluiten. Ik heb dit strakjes nog nodig. Mijn nieuwe opzet is wat ik daaronder in heb liggen. Oh, hey, kijk, hier is mijn adapter nog. 2 ampère, past mooi bij de 2 ampère van mijn... Motorschild. Goed. Wat ik van het oude, de oude versterker over heb gehouden, is in ieder geval dat koelblok. En uh, dat is het enige nuttige wat er nog op zat. En ik had deze helemaal in elkaar gezet. Dit is de Arduino met de programmateur erop, die uh, ik niet ga gebruiken. En het uh, schild heb ik zelf in elkaar gezet. Alleen ja, dit heeft nu een aansluiting. Ja, andersom. Dat heeft nu een aansluiting voor de oude. Uh, oude H-bridge, de oude versterker waar ik niks uh, aan heb. Dus die moet ik om gaan bouwen. Uh, ik ben een heel lang aan het kloten geweest van die transistor. Daar zat de verkeerde soort op. Ik geloof dat ik daar even een papiertje pak. Met uh, wat voor soort het ook weer was. Nou, dit is dan de aansturing. De, een, de unit die ik hier op kan prikken. Feitelijk een versterker van een uh, PWM, een Pulse Width modulation signaal. En uh, het DCC-signaal is eigenlijk niets anders dan een PBM-signaal. Die past daar zo ongeveer op. Dat was het idee. Ik had er ook een kabel voor. Ik heb tien keer gedacht dat het kabelstuk was, maar het was dus de transistor. Nou, dit was dan een beetje het idee. Coolblok zat daarop. Ja, Coolblok uh, zat eigenlijk op de achterkant, wat ik gewoon dom vind. Wat mij hier nu dus uh, nog te doen staat, is... Uh, ik moet die aansluitingen omgooien. Oh, hier komt daar het papiertje volgens mij nog met wat voor transistor het is. Kijk. Uh, het is een NPM en ik had er een PNP op zitten. Dat werkt natuurlijk niet. Die doet precies het omgekeerde. Maar goed, daar dus kortsluiting gemaakt. Toen was het heel gauw klaar met dat ding. Ik heb hem heel even zien werken. Toen wist ik dat het de transistor was. En uh, toen uh, was het de Magic Smoke. En... Uh, was het klaar ermee? Dus uh, ja, die kan nu in de klonk vuilnisbak. Al die mooie geluidseffecten, dat is de nieuwe. En die heeft een 8-pins aansluiting. Ik heb er twee. Ik heb geleerd van mijn fout. Ik ga niet nog een keer één bestellen. Ik blaas ze op. Nou. De heerlijke geur van verse elektronica. Als ik mijn schaar zou kunnen vinden. Ik weet dat hij eronder ligt. Bijna altijd ligt hij eronder. Kijk. De heerlijke geur van verse elektronica. Zo. Waar de ene dus een 5-pins aansluiting heeft, heeft deze een 8-pins aansluiting. En uh, deze heeft wel twee losse. Versterkmodules en deze kan 43 watt aan, uh, ampère aan, 43 ampère aan. Nou, ik geloof, uh, ik geloof niet dat ik dat uh, ooit ga halen. Daarmee kun je goed lassen, denk ik. ik heb 18 volt uh, 43 ampère. En ik wil uh, toch ja, de voeding levert, maar uh, 6,7. Dus ik verwacht niet dat ik daar tegen de limiet aan ga lopen. Um, het ombouwschema hiervoor um, eigenlijk is de, is de aansluiting bijna hetzelfde als voor het uh, oude schild. Er moeten een paar kabels uh, omgezet worden. Dus dat gaat wel lukken. En uh, uh, daarvoor ga ik gewoon een, een, een kabel gebruiken die ik ook uh, die uit een pc komt voor uh, in, interne binnen pc de audio. Um. Dat ben ik nu niet aan het uitleggen, maar dat heb ik me achteraf bedacht. En wat ik ook ga doen is, ik stoot mijn hoofd een paar keer zo te zien. Oh nee, mijn hele werkbank verschoven hier, dat is ook weer nieuws. Kijk, de aansluitschema, bijna hetzelfde. Uh, de weerstanden zijn hetzelfde, de transistor is hetzelfde, de uh, aansluitpinnen zijn hetzelfde, heb ik al bijgeschreven. Het uh, moet alleen wat daar kabels doorverbonden worden, Nou, dat lukt wel. Ehm... Uh, en uh, terwijl dat dit mooi in beeld ligt, ga ik nog even zeggen dat ik ook hieronder nog, onder dit papiertje, een uh, ESP8255 uit mijn hoofd een, uh, heb liggen. Dat is een kleine microcomputercontroller uh, met wifi. En uh, die kleine controller die um, kan ik uh, gebruiken om met de Arduino te communiceren. Uh, waarbij ik de RST. 232 uh, communicatie gebruik. Dus de Rx en de Tx pinnen van de beide apparaten aan elkaar doorverbinden. Dat doe ik ook met de 5 volt apparaten. Uh, 5 volt uh, voeding en ground. En daarmee kan ik via wifi hiermee communiceren. Kijk daar is hij. En hoef ik dat niet meer via USB te doen. Um, dus de kleine die krijgt voeding van de Arduino. En de Arduino krijgt nu nog voeding van een USB plug. Maar er zijn onderdelen onderweg zodat die gevoed kan worden via de, vanuit de 18 volt. Zodat ik alleen maar de 18 volt nodig heb om de hele uh, stellage voeding te geven. Dat is het plan. Uh, dat ben ik hier aan het uitleggen. Ik denk hier nog dat ik ze ga stapelen. Inmiddels weet ik beter. Ik uh, ga hem dus ook uh, hier stoppen. Want het volgende deel komt eraan waarbij je er wat meer af is. volgende shot. Ja ja. Ook dit had geen geluid. Heel leuk dat je er achteraf komt. Nou, schild zit erop. Kabel zit erop. Kabel zit vast. Uh, voeding ligt aangesloten. Voeding zit vast aan de uh, versterker, aan de H-bridge. De Arduino zit vast aan de... Ja, met dat schema. De Arduino zit vast uh, aan de H-bridge met de uh, HD-audio connector uh, uit een oude computer. Kabeltje zit erdoor verbonden. De Arduino wordt gevoed via USB. En de voeding zit in de 220. Je um, kunt denk ik net het lampje zien. Als ik hem dadelijk goed hou. Ja, daar zie je het lampje. Hij staat aan. Maar zoals je ziet, de voltmeter zegt 0 volt. En dat is goed, want de Arduino, die staat nog uit. De Arduino staat nog op, uh, ik weet niet of de Arduino überhaupt stroom heeft op dit moment. Uh, maar die heeft zeker nog geen signaal gekregen dat hij iets moet gaan doen. En uh, ik weet dat mijn laptop in dit geval een end ver weg staat. De voltmeter staat op uh, 200 volt wisselstroom, zodat ik uh, een pwm signaal kan meten. Uh, pwm of dcc uh, lijkt op een ontzettend lelijke wisselstroomgolf, dus uh, de, uh, die voltmeter die snapt dat goed genoeg om daarvan uh, te zeggen, ja, zoveel volt staat erop. Ik geloof dat ik nu naar mijn laptop loop die een stukje verderop staat, om daar het signaal te geven dat hij aan mag wel ik heb het uh, via JMRI uh, gezegd dat er stroom op de baan mag. En uh, er zit stroom op de baan. Ik zie nu wel dat het zwarte draadje eigenlijk net buiten beeld loopt. Maar geloof me, daar zit ook de voltmeter op. Uh, ik heb uh, wel het koelblok omgedraaid. En wat er nu nog te doen staat is het, uh, uh, de, het wifi deel voor elkaar krijgen. Nou, zie je hier het uh, eindresultaat. Uh, dit is uh, het zelfgemaakte Arduino Shield. Deze bekabeling loopt naar de uh, versterker. Dit is mijn voeding. Hier uh, komen uh, uh, vier kabels uit. Twee gaan er hier naartoe en twee liggen hier nog. Uh, hier, uh, dit is dus uh, de gewone 18 volt supply. Hier kan ik. Uh, wisseldecoders mee besturen, dat ze genoeg stroom hebben. Hier komt ook de transformator uit dat hier 5 volt op komt te staan, op deze. Het gemodelleerde signaal komt hier uit. En dit gaat straks naar de treinbaan. Eentje gaat over de niet onderbroken spoorstaven. En de andere gaat naar de detectielussen die in elke keer naar de verschillende blokken gaan waar dus de... Spoorstaven wel onderbroken zijn. Deze hier zorgt voor de wifi verbinding. Nou mijn voltmeter 0 volt, dat is goed. Ik heb hier de voeding. Zo, zegt nou, niks. Boom. Normaal gesproken zou ik uh, dit in mijn laptop steken en alles via USB aansluiten, maar vandaag gaat hij ook hierin. hierin. Zo. Dat betekent dat hier lampjes gaan branden. Deze start op, deze start op. En dat is een beetje gelukt, zegt hij nu. Ja, ik zie hem. Kijk, daar is de Wii-trottel en hier is JMRI Decoder Pro. Als ik hem nu aanzet, gaat hier het enabled signaal naar deze toe. Gaat het PWM signaal hier naartoe of het een vrij zwak DCC signaal en deze versterkt hem en hier komt dan 18 volt uit, als het goed is. En hij gaat inderdaad naar de 18 volt. Nou, dit zijn nu twee lang op elkaar, hier ligt nog zo'n precies zo'nzelfde onder. Want ik denk dat ik wat meer ruimte nodig heb dan alleen dit. Hier moeten bij de... Hier komt dus het, het, het, het blokdetectiedeel deel, komt hier nog op. En dus ik wilde kijken voor mijn wisseldecoders. Het zijn de Rosoft wisseldecoders, deze... We hebben het uh, signaal nodig, dus die moet ik hier vanaf halen. En we hebben een 18 volt, of nou, iets tussen de 12 en 24 volt nodig. Dus dat komt hier vandaan. En die zouden hier zo een heel aantal op rij kunnen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het uh, weer leuk hebt gevonden. Ik geniet hier in ieder geval wel van om hiermee bezig te zijn. En laat een berichtje achter, like, subscribe. Vertel het aan je moeder, aan je schoonmoeder dat dit kanaal er is. En tot de volgende keer.